Nou, vandaag uh, gaan we deze drie bloeiapplaten met elkaar vergelijken. Ik heb hier de 4-to-Fit Fit en is de kost 2. En de een kost maar dan in twee verschillende variaties. Zoals je ziet, met dit model is het zitje wat hoger, kan je makkelijker uh, op- en afstappen. En daarnaast is de ketting van model D van minder goed materiaal gemaakt. Zoals je ziet, lijkt deze. Uh, Trainers de zijn eigenlijk op elkaar en daarom gaan we deze vandaag met elkaar vergelijken. Eigenlijk voel je direct al wanneer je erop gaat zitten dat ze heel stevig en stabiel staan. Uh, en in vergelijking met andere trainers heb je nog wel eens dat ze schuiven, maar daar heb je hier echt totaal geen last van. Voor. Wel is de 40 fit trainer. veel zwaarder, maar we hebben we gewogen. Deze is rond de 50 kilo ongeveer. En die kwam je op de 29 kilo. Dus dat is aan de ene kant wel fijn, want je beweegt niet. Het is wel lekker om wat zwaardere roeitreden te zetten. Deze ziet er wel iets goedkoper uit, maar hij ligt wel gewoon lekker in de hand. het handvat van het Virtu Fit, fit. ruurbraad is recht en hij heeft net iets meer grip. Ook is er een verschil tussen het verstellen van de voetmaat. Zoals je ziet bij deze, moet je hem eigenlijk omhoog halen en naar beneden. Of omhoog trekken. En bij de Virtu Fit is het iets makkelijker, want je trekt eigenlijk gewoon deze naar beneden. En dan kan je hem gewoon zo stellen. Dan gaat het steltjes van jezelf weer vast. Zoals je ziet heb je een heel lang uh, rail zeg maar, waardoor iedereen erop kan trainen. En hij kan zeker 200 kilo hebben. Beide roeiapparaten hebben hetzelfde weerstandssysteem. Die kan je stellen van 1 tot 10 en daardoor kan je het makkelijker of moeilijker maken voor jezelf. Wij trainen zelf eigenlijk altijd in de sportschool, waar genoeg ruimte zijn voor deze roeitrainers. Maar wil je hem thuis gebruiken, dan moet je eigenlijk wel uh, zorgen dat hij een goed opklapbaar systeem heeft. Dat is bij de 40-40 iets makkelijker. Dat ga ik nu laten zien. Dan trek je hieronder aan deze hendel. Laat je op rustig op de vloer naar de staan. Ja. Zo. Nu dus zit die ook weer vast direct. En nu kan je eigenlijk gewoon door. Overal bij de Bij de concept 2 daar. ga je deze van achter. Trek je hier aan. Trek je beide delen eigenlijk omhoog. Zo, dan zet je deze neer en dan zijn het eigenlijk twee losse delen. En om weer in elkaar te zetten, dan je deze weer omhoog, Zorg dat deze hierop geklikt zit en dan doe je hem weer naar beneden. In de display van Fitfit 40fit wordt dus het scherm verlicht zodra je begint met roeien. En deze heeft 10 verschillende trainingsprogramma's. Voor de Comsta 2 werkt het eigenlijk hetzelfde. Hier wordt het scherm ook verlicht als je begint met roeien. En heeft het ook die trainingsprogramma's. Weer een punt dat ze op elkaar lijken. Dus nu komen we eigenlijk tot de eindproductie. dat uh, vrij identiek zijn, er zijn allebei die programma's erin, dezelfde weerstand, ze uh, zijn bijna even lang. Je hebt alleen een kle paar kleine dingetjes zoals de handvat wat verschilt, de, hoe je, je voeten vastzet en het uh, opklapbaar het systeem, zeg maar, hoe je hem opklapt. Dat is bij de 40 uh, fit toch wel wat makkelijker. En ja natuurlijk het prijsverschil, deze is toch eigenlijk een veel te veel goedkoper, dan ding. Dus hierbij komen we af tot de conclusie dat de allebei best wel vrij identiek zijn aan.